Goedemiddag! Ik ben volgens mij uh, even een klein beetje te vroeg, dus ik wacht uh, heel eventjes. Wellicht uh, dat er mensen om uh, half twee uh, willen aansluiten. Ik ben in ieder geval uh, Mariska van Bespoke U. en zoals ik vorige week al beloofd had, uh, ben ik er vandaag weer. Um, ik heb vanochtend al een uh, post gedaan met daarin het onderwerp van vandaag, wat uh, is afscheid nemen. En zoals ik ook al vanochtend zei, het gaat niet om het afscheid nemen van je vriendinnetje wat op vakantie gaat of van je man die uh, een reisje gaat maken. Nee, het gaat om afscheid nemen van dingen die eigenlijk voor heel veel mensen heel normaal zijn. Maar op het moment dat je, uh, in ieder geval toen ik ziek werd, op mijn eerste keer met mijn auto ongeluk en mijn rug, toen kwam ik echt plat te liggen op een uh, ja, speciale stoel. Daar lag ik dagen en uren op. En ja, toen kon ik gewoon in één keer heel veel dingen in het leven kon ik niet meer. En dat zijn hele basale dingen. Gewoon even een boodschapje doen. Um, gezellig zitten kletsen met mensen. Lang aan de tafel zitten. Uh, gezellig uit eten. Wat heb je noemd? Ja, weet je, het is echt te veel om op te noemen. En ja, dan kom je in een proces. En dat is een proces van uh, dat je gewoon ontzettend boos wordt. Want dan denk je, ja, maar waarom kan ik dat niet meer? Waarom, waarom lukt dat niet meer? En je weet wel dat je fysiek het niet kan, maar toch ben je boos. En het is natuurlijk het, het stuk rouwproces hè, waar ik het vorige week ook over had. Als je in één keer van het een op het andere moment niks meer kan, uh, dan kom je in een rouwproces terecht. En dat rouwproces blijft keer op keer terugkomen. En zeker iedere keer als je je realiseert dat je weer bijvoorbeeld iets tegenkomt. Een dwarsstraat. Even nadenken wat voor mij echt een ding was. Oh ja, ik vond dansen bijvoorbeeld echt helemaal geweldig. Dat was echt mijn passie. En ik zat op dance en ik heb op stijldansen gezeten. Maar ja, door het autoongeluk trouwens ook dansen in de discotheek, vond ik ook echt helemaal geweldig. En toen kreeg je een autoongeluk, mijn rug helemaal aan borrels en dansen... Ja, lukt gewoon niet meer. Daar ben ik heel wat uurtjes boos over geweest. Ben ik heel wat uurtjes heel verdrietig over geweest. En nog heb ik momenten. Ik bedoel, inmiddels heb ik een hartinfarct gehad. Waardoor mijn conditie weer heel slecht is. Dus mijn rug werkt nu wel, maar mijn conditie trekt het gewoon niet meer. En ja, dan moet je daar maar mee dealen. Ja, hoe deal je daarmee? Wat, wat, wat doe je? Ik heb heel lang ben ik in de fase blijven hangen dat ik gefrustreerd was en boos was. Um, ik heb heel wat keren mijn man soms echt gewoon uitgescholden. Gewoon uit frustratie omdat hij het niet begreep. En hij begreep mij niet. En hij begreep nu waarom ik het niet kon. En waarom ik dit niet meer kan en dat niet meer kan. En die frustratie die het niet kunnen van... Ook de hele hele kleine dingetjes zoals nu, ik heb uh, dat ik alles moet balanceren. Dus dat betekent als ik, uh, even nou, ik had een goed voorbeeld. Ik had afgelopen zaterdag een high team. Super, super leuk. Ik wist dat ik daar langdurig moest gaan zitten. Uh, dat ik uh, heel enthousiast en vrolijk zou gaan zitten praten. Want zo ben ik nou helemaal. Dus dat kost ook een hoop energie. Gewoon mezelf zijn kost een hoop energie. Dus ik heb de vrijdag absoluut helemaal niks ingepland en de zondag heb ik ook helemaal niks ingepland. Ik moet die rust nemen, want anders ga ik over de kop. Ik kan het wel proberen, een aantal dagen achter elkaar, gewoon toch van alles doen, terwijl ik eigenlijk weet dat mijn lichaam dat niet trekt. Maar het is gewoon niet slim. Ook dat is een afscheid nemen van dat je zomaar spontaan kan zeggen oh ik ga dat doen en dan kan ik gisteren kan ik dat ook doen en dan kan ik morgen dat nog even doen dat kan dus niet meer en ik had heel lang het gevoel dat me echt van alles ontnomen werd en dan dan krijg je weer dat moment dat ik uh, na mijn, dat was na mijn auto ongeval dat ik op een gegeven moment geopereerd ben en ik durfde eigenlijk ook helemaal niks. Want de dokter had gezegd, ja nee je rug zit helemaal vast met schroeven en met je eigen bot dat vastgegroeid is. Daar kan echt geen kant op. En dat kon hij wel zeggen, maar ergens geloofde ik het niet. Ik vertrouwde mijn lichaam niet, ik vertrouwde niet op het feit dat mijn lichaam het aan zou kunnen. En ik was ergens onbewust heel erg bang om weer pijn te gaan krijgen. En ik had zenuwpijnen en dat heb ik altijd gezegd dat... Wens ik echt helemaal niemand toe. Zelfs mijn ergste vijand wens ik geen zenuwpijn toe. Dat is zo'n allesoverheersende pijn. Dat is een pijn die door morfine heen gaat. En die wilde ik gewoon niet meer terug. Dus wat doe je dan? Niks. Ik bleef heel veilig. Alleen maar, ik koos alleen maar voor veilige dingen. En, en vooral niet te veel en gek bewegen. En niet dansen en noem maar op. Vervolgens loop ik een keer met mijn eten naar boven toe, we hadden een huis met beneden de keuken en boven het woongedeelte en eetgedeelte en ik loop met mijn twee bordjes eten naar boven toe en ik, ik zet gewoon mijn voet verkeerd op de trap en ik knal echt gewoon van best hoog de trap af en op dat moment dat ik beneden aankwam was het eerste wat door me heen schoot hé, hey, ik heb helemaal geen last van mijn rug en dat was het moment dat ik ...door had van oké, okay, ik hou mezelf ook gewoon tegen. Want je zegt ook tegen jezelf, ja dat kan ik niet en dat kan ik niet meer en dat kan ik niet meer... ...maar sommige dingen had ik niet eens geprobeerd. Gewoon uit angst voor de pijn. En dat is niet goed of slecht, dat is gewoon wat het is. Zo ervaar ik het en ik weet dat mensen die pijn hebben... ...ik ken meerdere mensen die in dezelfde situatie hebben gezeten... Uh, qua ziek zijn of pijn hebben en ik weet dat eigenlijk iedereen dat onbewust doet men wordt bang voor een aantal dingen en durft ook vaak het lichaam niet meer te vertrouwen dus het dansen was klaar zelfs daarna ben ik wel weer gewoon af en toe eens uitgegaan dat wel naar mijn rug maar fanatiek uh, fanatiek dansen dat lukte niet meer maar dansen was een van mijn dingen als uitlaatklep want ik had ontzettend veel energie en ik had een hoofd dat altijd maar doorging dus altijd aan denken, denken, denken, denken. En toen heb ik gelukkig een andere sport gevonden. Dat was golven. En daar bleek ik nog best nog aanleg voor te hebben. Dus dat ging nog best leuk. En op een gegeven moment zag het er zelfs naar uit dat ik single handicap zou kunnen gaan halen. Nou, dat is best, een, uh, best gaaf als je golft. En toen kreeg ik hartinfarct. En toen begon het proces weer helemaal opnieuw. Weer allemaal dingen die voorbij komen. Dat kan je niet meer. Dat kun je niet meer. En dit niet meer. En dat ging zelfs zo ver dat ik op een gegeven moment, en dan heb ik nog last van, dat ik in conclave in, in, kwam met mezelf. Want ik ben van nature een heel enthousiast en heel bruisend persoon altijd al geweest, mijn hele leven al. Altijd vrij druk en energiek. En ik merkte dat als ik. Dus bij mensen, uh, onder mensen was, met vrienden, dan was ik helemaal mijn oude zelf, lekker gezellig, en druk, druk, druk, druk, druk. En ik kreeg last, ik kreeg aanvallen. En dan krijg je echt zoiets van, oké, okay, maar ik kan dus ook gewoon mezelf niet meer zijn. En dat is een ding wat nog steeds naar boven komt. Maar uh, gelukkig heb ik inmiddels, begin ik uh, een andere weg in te slaan. Ik ben uh, begonnen met een natuurlijke levensstijl. Uh, onder andere met essentiële oliën die, die mij ontzettend goed ondersteunen. Waardoor ik gewoon uh, niet gezond word erdoor. Het is niet dat ik er uh, beter van ben geworden. Bedoel, de aandoening is gewoon aanwezig. Maar ik kan wel meer dan uh, ik uh, ooit kon. En ook ooit verwachtte weer te kunnen. Dus dat is heel positief. En een andere. Hoi Sanne, leuk dat je meekijkt. En een ander positief Iets is dat ik de, een dreambuilder coach opleiding ben gaan volgen. En dat heeft ervoor gezorgd dat mijn leven nu in ieder geval al 180 graden gedraaid is. En eigenlijk nog steeds aan het veranderen is. Enorm aan het veranderen is. En het mooie van deze opleiding in combinatie met de natuurlijke levensstijl. Want daar, ik geloof echt van de kracht in de combinatie in mijn geval. Eh, is dat ik eigenlijk me gezond voel in een ziek lijf. En dat is iets dat ik echt nooit verwacht had, dat ik dat ooit uh, zou durven denken, überhaupt. En wat ik ook heel mooi eraan vind, is dat ik eindelijk, na... Ik ben nu 42 jaar en ik heb, denk ik, vanaf mijn vijfde kinderjaar, ja, vijfde tot en met nu... Ik had echt gedacht, dromen dat heeft voor mij geen zin, dromen gaan voor mij niet uitkomen, uh, ik heb alleen maar ellende, trek ik aan in mijn leven. Maar dat is dus iets, doordat ik dat dacht, dat ik dat ook aantrok. Daar ben ik nu dus achter gekomen dat heeft bij mij een hele ja, mindshift teweeg gebracht. En die mindshift die wil ik dus met jullie delen en dat doe ik nu iedere woensdag, ga ik daar iedere keer meer het tipje van de sluier omhoog doen. En vertellen over hoe ik mijn leven tot nu toe al 180 graden gedraaid heb. Dat ik inmiddels een dreamweelde coach ben. En dus ook mensen kan en mag helpen uh, om hetzelfde te gaan doen. En ben daar zelfs al een uh, heel traject voor aan het... Uh, uh, heb ik in, ingezet daarvoor. Dat wordt per 1 september gelanceerd. Uh, waarop ik uh, dit allemaal in de praktijk samen met jullie kan gaan brengen. En... Ik zou zeggen, volg de woensdagen, in ieder geval alle artikelen, schrijf je in en ontvang uh, mijn, uh, mijn zeven ochtendrituelen voor succes. Want dat is een van de beginselen van uh, het concept waar ik uh, mee werk. En iedere woensdag krijg je dan ook een Dream Magazine in je e-mail en daar geven we nog veel meer handige tips. En ik zeg we, want ik doe dit niet helemaal alleen, ik doe dit samen met een uh, partner... En dat is Marjolein. En het is echt super leuk om samen onze droom, want we hebben, we bleken een gemeenschappelijke droom te bezitten, eh, om deze waar te gaan maken. En eh, jullie daar deelgenoot van te maken, dat ja, maakt ons heel dankbaar en heel erg blij. Ik wil jullie nog een hele fijne dag wensen. Ik zal de link boven de video gaan plaatsen, zodat je de, eh, de gids kunt downloaden en dat je dus vanaf nu iedere woensdag ook de Dream Magazine van ons gaat ontvangen. Ik wens je een hele fijne dag en tot volgende week maandag. Doei!